Naast elkaar Nou wow, allemaal Twee keer in de arbeid, Cheers op een leuke dag Bye Tono gang so, Bye. Bye. Nou ik ben bij kinderlief vandaag Zij doet altijd mijn nagels Maar uh, ik breng haar even niet in beeld Want dat wil ze niet <laughs> Maar je hoort haar wel Maar ik heb uh, nou weer een nieuwe set nagels Ik ben bijna klaar Ze had alleen geen babyboom helaas Maar dat ga ik de volgende keer doen Dus ik ga mijn oude vertrouwde kleur uh, weer doen wat ik het eerste keer had en die is echt super mooi. Dus het heb echt super veel keus. En deze neem ik dan de volgende keer, die is echt mooi. Maar dan moet hij met de witte tip en die heb ik nou niet. Dus dat komt de volgende keer. Oh, mag ik die nou niet zien? We nee, zijn die nog niet nog klaar. klaar voor <laughs> Gelukkig is Kimberly net zo perfectionistisch als mij. We zijn klaar. Dan gaat ze een filmpje maken. Er komt heel veel perfectie bij kijken. Nou, dit zijn echt nail goals. Kijk dan hoe fucking mooi ze zijn. Zo netjes naast elkaar. En zo precies allemaal dezelfde vorm. Dus volgens mij zei ik dat net ook al. Dat uh, sommige nagelstilisten, de ene nagel staat die kant op, de andere nagel staat die kant op. Maar deze zijn gewoon altijd gewoon precies gelijk. En ze zijn ook altijd super plat. Sommige mensen doen ze ook echt super dik, maar deze zijn gewoon mooi plat ja sorry ik stuur me met mijn knie ik zie wat ik aan het doen ben dus maak je niet druk ik moet nog even een pakketje ophalen en volgens mij is dit pakketje van fashion drug en ik heb net snel even een visje gehaald en uh, ik weet niet wat ik vanavond eten en ik ga zo meteen sporten hè? dus ik dacht ik haal wel even een visje en dat ga ik dan zo even eten wat gaan we doen Pikmicken gaan... of piknikken ik ga op dat spoertje, blauwe schoentje. Kom. Silikoon. Doe mijn schoenen uit. Die zijn naar het Doe mijn schoenen uit. Het is te Oh, oké. Okay. Ik heb ook hele foute kleding aan vandaag. Hé, hey, wat heb jij voor melkflessen dan? Nou, wat zijn het voor melkflessen? Lekker. Jouw benen zijn melkflessen. Nee. Hey. Jawel. Kijk nou hoe wit ze zijn. Kijk zo, wit. Wat de witte benen? Kijk dit? Ja, moet je niet met je lepel aan je tenen gaan zitten? Dat is vies. Waarom? Dit is mijn toetje. Jouw tenen zijn mijn toetjes. Nee. Oh. Dit is voor jou. Oh, hoe ga je zo acteren? Waar is je bruilipje dan? Doe dus zo. Ja, daar ben je goed in hè. Kijk uit jouw lepel. Ben zo. Hey, naar de lepel? Ja, is dit nu vies? Nee, is niet vies. Ja, dat is heel dom wat je nou doet. Wat? Je laat eerst jouw vinger aflikken door Bentley en daarna lik je hem zelf af. Dat mag niet. Oh, <laughs> Doe eens normaal, dat is toch je eigen schuld? Ja. Nee, ik krijg geen straf. Ja. Nee. Nee, dat helpt. Oh, is het open? Kijk hier. Dit is een spierbouw hier. Spier? Bal. Spierbuik? Spierbal? Nee, dat is jouw botje. Kijk mijn benen. Ja, yeah. spastische been. Oh, oh. oh zielig. Op dat moment. Oh. Dat je gewoon zo'n broek aan hebt met badslippers. Maar ik heb gewoon niks anders. En het staat best wel funny. niet. Dus ik hou dit gewoon aan. Vanaf boven ziet het er gewoon heel gek uit. Maar um, ik ben dus in mijn zomeroutfitje. En het is half en een ochtends. Het wordt vandaag 27 graden. Maar om half negen de ochtends is het natuurlijk niet zo warm. Dus mensen kijken me nou aan van what the fuck ga jij doen. Omdat ik zo zomers gekleed ben. En iedereen heeft nog een spijkerbroek aan, een spijkerjasje, een jasje aan. En ik loop zo. Nou, zo dus. Ik heb een wit bloesje aan. bad slippers. een ballertas mee, ballertas mee. En nu pak ik de bus naar het station. Daar zie ik dan Armina. En dan gaan we samen naar Hengelo en daar houdt Karin ons op. En dan gaan we naar Bloemendaal. We reached Hengelo. Karin zat ergens op ons te wachten. En Armin was net bijna te laat. Is ze is net gewoon bij iemand anders achterop gesprongen op de fiets. <laughs> Met een jongetje. Ja. Volgens mij wel. Ik ga achter deze man. Hey, <laughs> jullie, ik mis het. Ik heb drie outfits mee voor het geval. Ja. Uh, yeah. Echt waar? Een wardrobe malfunction je, heb of weet ik veel wat. Ik ben ook maar een Ja, daar ben ik. Ehm, um, bloemendag Nou, allemaal aan ja, 1, 2, 3. Kip coordination. Is het kip Nee. Ik snap niet dat hij ooit die Sephora's is weggegaan. Ja, dat snap ik echt. echt niet. Ja, toen was het make-up niet zo'n ding. Zo hype, nee, nee. Nee. Nou is het echt een hype. Toen die is weggegaan, toen werd het een hype, hè? Want ja. Ik voel... Jawel, ik volg genippende tutorials al vanaf haar 15e. Oh, did No. Are we there yet? Dat is van een film? Ja, van uh, Shrek. Oh my van... god, ben je ook zo'n type? Ja. Dat je alles kent. Ja, en dat wat doet het doen, ook altijd op. Ik heb nou echt zo'n vakantiegevoel. Lopen. Nee, maar het is hier. Ja, of misschien heb je gelijk dat. daar. Maar normaal ga de vroeger is hier. Nee, die is daar. Daar naar beneden en naar links. We zijn er. Ja, ik Korki ik struggles ook. again. Bij mij moet je niet oh. van me rijden. Ik rijd gewoon door. <laughs> Begrijp je dat sommige mensen gewoon uitgaan? En dat zie je met hun stiletto's zo gaan lopen naar beneden. Ja, klopt. Die sporen gewoon niet. Dat is een feestje. Nou, ja. Een festival, een... Dik hoge hakken aan en dan hier naar beneden lopen. Fast. Maar ik kan me herinneren dat het veel hoger was. Wat gek. Oh, oh. oh. Hm? Nou. we are reunited. We are reunited. Ja. Nou, wij willen per se weer schaduw. Ja, dat is, dat dat is de Team Zonda. Ja. Oh. oh. Hey. Even een sponsorship. Kijk ja. ja. Wat ga je doen? Wat, ik zeg dat is iets heel spannends. Twee keer een uh, aardbeien shake en twee keer een watermeloen. Dank je wel. Ik heb mijn loon. Ja. Dank En dan was er nog een aardbeien erbij? Uh, die is voor haar. Ja. ja. Cheers. Op een leuke dag. Zellig met z'n allen. Yay! Kijk ja. mij. je! Rustig hoor. White Tone gang! <laughs> White. Lekker schoon water enkel. op. Mijn enkels dan, jij hebt hetzelfde. <laughs> oh. Orange feet, orange Echte, feet. Enkel. Kijk, kijk, kijk, mijn hielen! Kan toch niet? Wat erg! kijk, kijk, kijk, goed voet! ja Ja! Appetit! Echt heel high class hier. Mm. Karin was aan het brommerski. Letterlijk en figuurlijk Brommerski? Ja, ah, super Daar komen ze wel aan hoor. Wat gaat ze nou hier doen dan? Waar gaat ze nou naartoe? Ik Ga nu een andere jongens zoeken. Ze gaat weg, ze gaat naar de auto. Jullie gaan vloggen <laughs> worden We zijn jij yeah. uh, Wacht. We zijn gewoon zwaar ramterus? Ja, yeah. kijk hem hier. Hey. Oh. Ik heb weer gek sorry. Ik Ja? Round 2. Round 2. Oh. Hey guys! She's gonna shake her ass! She's gonna twerk! Dit is <laughs> een truck contest! 1, 2! Nu vond ik zo anders van twerk! Ik ga wel terug <laughs> Oh. Oh, oh, oh. Ik nee, kan niet goed, niet goed. Die opa ging ja, gewoon klappen. Oh ga! <laughs> Zo, oh. <laughs> so, schatten. Pini. Oh, ga je slaap? Me, yeah. Die Paula die is er niet. Ik ga het niet. Nou, en we leven. gaan afscheid nemen. Tjusjes! is ben heel vaak. Ik ben heel een morgen, ik doe een shot. Later. Oké. Nee. Oké. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Bedankt voor het kijken. We hebben allemaal datenschilf gezet. We hebben allemaal datenschilf jou. We bouwen dat gezet. We hebben dat gezet. We hebben dat Lief schatje! je. Lief had je. Lief had je. Lief had je. Lief had je. Lief had je. Lief je. Lief had je. Lief je. Lief je. Lief je. Lief je. Lief je. Lief je. Lief je. Lief je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je. je.